Ik laat je zien waar de taak staat en hoe je die moet uitvoeren. De taak staat op onze Informatica-website bij vierde rekenbladen. Heel veel onder staat taak 1-9. En daar staat die beschrijving aan die ik je ook gemaild heb. Op je website moet je onder de knop vierde rekenbladen een nieuwe pagina maken. En die moet je remediering noemen. Dus je surft naar je eigen website. sites.google.com. Even inladen natuurlijk. Daar staat mijn website. Die ga ik al even open doen. Dan moet ik een nieuwe pagina maken onder rekenbladen. Dus bij pagina's. Ik klik eventjes op rekenbladen, zodat ik daar al sta. Dan op de plus. Ik maak een nieuwe pagina. Remediering. En klaar. Zorg dat er een titel staat, maar die staat er automatisch. Hier gaan je oefeningen komen, uiteraard. Stap 2. Neem je kijken. Maak in je Google Drive onder rekenbladen een nieuwe map. En noem die ook remediering. Dus ga naar je Google Drive. Drive.google.com. Eenvoudigste natuurlijk om daartoe te gaan. En in de map Informatica... In de map rekenbladen. Daar had ik al twee mapjes staan. Iedereen zou die moeten hebben. Ik ga daar een nieuwe map maken. En zo, een nieuwe map. Remediering. En zo, en druk op mark marking. Nu In de tekst staat ook: let er zeker op dat die met mij gedeeld is. Nu, meestal, als je dat op de juiste plaats hebt, is die deling in orde. Is dat niet goed? Nakijken, rechtermuisknop. En bij delen, even kijken of mijn naam. Ik snap het. Of bij, mijn, of bij mijn naam bewerker staat. Is dat nog niet? Dan ga je die van boven moeten toevoegen natuurlijk. Maar dat heb je al eens gedaan. Bij mij is die al correct gedeeld. Dus ik ga daar toegang tot hebben. Ik als leerkracht. Dus even kijken. Die map deel je. Dat heb ik gedaan. 3. Voeg deze map toe op de nieuwe pagina van je website. En maak het vak groter. En geef een titel Rekenblader remediëring. Even kijken. Op onze website ga ik die moeten toevoegen. Via invoegen. Eventjes zoeken. Daar staat de drive. Zo. Ik ga meestal via dit knopje. krijg een beter overzicht. Hè? Informatica rekenbladen. De map remediering. Eén keer klikken, dat weet je nog. Druk op invoegen. Voilà. En je gaat die daar plaatsen. Maak die map groot genoeg. Zo. Dat is dus zeker groot genoeg. Hè? Je mocht er een titeltje aan toevoegen, dus ik dubbelklik ergens buiten het beeld. Klik op de T. Dan moest rekenbladen. Remediering zijn. Voilà. En dan als je dit vastpakte. En je sleept het en je laat het los bovenaan dit vak. Dan blijft hij zo mooi als titel naar boven staan. Je mag daar nog een beetje een opmaak aan geven. Dat is op zich niet zo superbelangrijk. Oei, dat is wat groot. We gaan die wat kleiner zetten. Voilà. Dus alles wat daarin gaat komen, gaat gepubliceerd worden op onze website. Uh, maak het vak groter, heb ik gedaan. Publiceer je wijzigingen voor de deadline. Dus ik ga dat nu al publiceren. Hè. Van boven publiceren. Even wachten. Wijzigingen gaat hij herberekenen. Drukt op publiceren. En dan kan je vanonder via het knopje bekijken, altijd gaan kijken, is mijn website in orde. Daar staat nu nog niks in, dat is logisch, hè? er staat nog geen enkele oefening in. Uh, dus je moet een eerste oefening daarin gaan plaatsen. En de oefeningen die, die je moet gaan plaatsen zijn die van 14, 15, de herhalingsoefening en de remedieringsoefening. Dus die gaan er moeten komen. Nu, vanonder heb ik al toegevoegd. Als je oefeningen hebt, is het natuurlijk makkelijk om daar een kopieke van te maken. Hè? Dus als ik eens even ga kijken, bij mijn online oefeningen. Als leerling, ik had daar zogezegd al oefeningetjes gemaakt. Stel dat bijvoorbeeld deze, 14.5, dat dat de oefening is waar ik ook een kopieke van wil maken. Rechter muisknop, een kopie maken, altijd eventjes wachten, want dat, dat duurt eventjes. Hij noemt die meestal ook kopie van. Dus even kijken of we die gaan terugvinden. Kopie van heeft hij ergens gemaakt. Even terug gaan zoeken. Ah, Nu staat er natuurlijk in beeld. Kopie van, voilà, hij staat hier van onder. Dus die gaat natuurlijk wel op de juiste plaats nog moeten... Dus ik druk rechtermuisknop, ik zeg verplaatsen naar, eventjes bladeren in mijn mappen, naar die map van de remediering, en zo, en ik zeg hierheen verplaatsen, verplaatsen. Dan gaan we kijken, bij rekenbladen in de map remediering gaat dus die ene oefening staan. Ik ga dan eens goed kijken naar de naamgeving. De naamgeving van de oefening is de nummer van de oefening, dan uw achternaam en uw voornaam, en dan de titel. Dus ik ga eens eventjes kijken, hier, dat is nog niet helemaal juist, dus dan ga ik even de naamwijziging doen. Dat moet beginnen met het nummerke, Zo. Dus dan moest achter uw achternaam en uw voornaam komen. Dus eerst uw achternaam, dan uw voornaam en dan de titel van die oefening. Voilà, en zo staat die daar. Hè. Had je die oefening nog niet gemaakt, of stel dat je de remedieringsoefening nog niet gemaakt had, op mijn website staat die natuurlijk. Hè, bij rekenbladen, bijvoorbeeld de remedieringsoefening. Als ik die ga openen, even testen. Als die nog open gaat, voilà. Dan kan ik een kopieke van gaan pakken. Dan kon je daar rechtstreeks op de juiste plaats gaan zetten. Hè. Dus via bestand. Een kopie maken, je weet dat ondertussen, hè. Dus die heet eigenlijk taak 1-8. Je mag die ook gewoon remediering noemen, hè? Dat is duidelijker. En zo. Remediering. Uh, en dan je achternaam en je voornaam. Misschien kan je die ook nummeren, dat die mooi volgt op 15. Noem die dan... Uh, je hebt die van 14, je hebt die van 15. Dan heb je 16, de Ik zal deze 17 noemen, dat is duidelijker. Uh, remediering, met je achternaam en je voornaam zo dan oh, ben ik het weer kwijt. Remediëring. Voilà, staat nog niet in de juiste map. Dus dan ga ik ook... Ik doe dat altijd automatisch. Hè. Dus ik ga terug totdat ik in mijn eigen hoofdmap zit. Voilà, mijn drive. Informatica. Rekenbladen. En daar staat de map Remediering. Je doet selecteren. Oké, okay. even wachten natuurlijk. Hè, want dan gaat die kopie echt nu op dit moment maken in een Google Drive. En het mooie zou natuurlijk moeten zijn, als jij die oefening aan het maken bent, ik zal daar iets in doen, hè. is uh, dit maal de prijs. Dat is uiteraard nog niet voldoende. Hè. Uh, maar stel dat je dat al gedaan hebt, iedere keer als je dat sluit, je weet, Google houdt al die oefeningen bij. Dus ik ga eens kijken op mijn eigen website, als ik nu refresh druk, even wachten, daar staan mijn twee oefeningen. Hè. Goed, zo werkt het eigenlijk. Hè. Meer moet je niet gaan doen. Um, Lees goed de opdracht. Ik zal hem eens eventjes tonen. Daar komt hij. Deze oefeningen moet je allemaal gaan plaatsen. De meeste heb je daar vanaf als je gewoon een voorbereiding gemaakt hebt. Dus die van 14, die van 15. Dan de herhalingsoefening. Ik zal daar als nummertje bij gaan zetten 16. Ik zal bij rekenbladen de remedieringsoefening nummertje 17 gaan bijzetten. Die moeten er staan. En die ga ik verbeteren. Let erop... Ik ga je niet meer lastigvallen. Dat staat ook in de info hier. Hè. Ik ga je nu niet meer lastigvallen. Dit is de enige mail daar rond. Let daar natuurlijk op dat je dat goed en op tijd plaatst dient om je punten terug op te halen. Ik geef je punten op je website, staat er. De naamgeving van je oefeningen. Dus zorg dat die correct genoemd zijn. Of je dat juist met mij gedeeld hebt. En op de oefeningen uiteraard ook. Hè. Zorg dat je dat maakt. Want dit zijn gratis punten om een slecht cijfer eventueel terug op te halen. Hè. Dus vergeet het niet. De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Veel succes.